Ik zit hier echt heerlijk in deze prachtige beschutte tuin. In het Hendriksveld aan de Zuster Maar ook de woning is echt een juweeltje om te zien. Van binnen heel goed verzorgd. Maar hij kan binnenkort van u zijn, want hij komt bij ons in de verkoop. Dus kom bij ons langs of bel ons even op 0251 655 086. Wij zien u graag.